Hallo iedereen, het is super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Noraly en vandaag heb ik nog, nog eens een video voor jullie. Want ik weet dat het super lang geleden is, maar mijn, mijn gsm is echt raar vanwege het opslag tekort. Dus ik kon geen video's opnemen of ja, ik kon niks editen. Uh, maar ik heb toch wel opslagruimte, dus ik ga het pakketje vandaag unboxen. Dus zijn jullie benieuwd wat hierin zit, vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En geef deze video alvast een dikke duim omhoog. En laten we maar heel snel beginnen. Ik heb het pakketje al best lang binnen. Het komt ook van dit account en een super lief meisje. En ik ga het dus nu eindelijk unboxen, want ik had een kettingje besteld en ik heb hem altijd niet geopend. Dus ik ga deze heel schattige envelop nu openen. Ik ga het kettingje ook meenemen op vakantie en dan kan ik ook leuke fotootjes mee maken. Oké, okay, hoe ga ik dit open doen? Want het hangt vol met plakband. En ik... Ja, ik weet niet hoe ik dat ga krijgen. Ik ga dat gewoon schuren. Maar ik weet niet of er een kaartje in zit. Dus ik hoop niet dat ik iets kapot geur. Want dat zal zonde zijn. Maar ik ga het even open doen. Oké. Okay. Ik zie twee dingetjes. En er zit ook heel veel confetti in. Al eerst een kaartje. Ik zie Sira. Dat ik had besteld. En dan zie ik nog iets. Ik denk dat dit extra is. Want dat heb ik niet besteld. Maar ik ga even het kaartje lezen. En ze kan echt heel mooi schrijven. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. snap Lieve Noralie, Super bedankt voor je bestelling. Ben er super blij mee. Echt een droom die uitkwam. Heel veel plezier ermee. Liefs Rachel. En dus dit is haar account. Dan is dit de ketting die ik heb besteld. Ik vond hem heel schattig. Dus... Daarom had ik die besteld. En normaal bestel ik zelf ook geen kralen sieraden Want ik maak ze zelf ook. Maar ik vond, ze, ik vond deze ketting gewoon heel leuk. En ik wil daar graag supporten. Dus dit is een ketting. Of ja, choker Ik vind die echt heel mooi. Ik ga die zeker mee pakken op vakantie. En die is echt heel leuk. Dan zie ik hier een extraatje, denk ik. Want ik heb het helemaal niet besteld. En die ligt echt overal confetti. Jullie zien het niet, maar het ligt ook wel confetti. Um, dit zijn allemaal stickers. En die ja, zijn heel heel leuk. En heel schattig. Kijk hoe schattig. En hoe leuk. En dan allemaal zo van die sluitstickers, denk ik. Of ja. Ja, heel leuke stickers. Echt heel heel leuk. Hier ben ik super blij mee. Echt heel blij mee. Ik ga het zeker wel even al wegsteken in het ladenkastje. Voilà. En dan ga ik hier een leuke foto mee maken. En hier ben ik echt heel blij mee. Dus lieve Rachel, als ik je naam, goed, ik je naam niet goed uitspreek, dan moet je het even zeggen. Ik ben echt super blij met de ketting. Die is super mooi. En dan ga ik ga die ook zeker mee nemen op vakantie als ik hem niet vergeet. En dan komen er ook heel leuke foto's mee online. Dus, dan nou was dit alweer de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een heel leuke video vonden. Het was een iets kortere video dan normaal. Maar ik heb momenteel niks anders te doen. En ik wilde dit echt nog even unboxen voordat ik op vakantie wil trekken. Dus, hopelijk vond je het heel leuk. Vond. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie binnenkort weer terug. Doei!